Ik ben vandaag in Hasselt waar ik voor 100 dagen, 100 banen, een dag aan het werk ga als rietstruct-chauffeur. Ik ga de hoogte in. Hi, Hoi, ik ben Lonneke. Adio. En dit is dus Rietstruck. Klopt. Nou, voordat je hier begint met werken, hebben we de rijtest afgenomen en een paar andere testjes. Let's do it. Voor de veiligheid zet ik eerst nog even een lintje af. Zet de boel alsjeblieft af. Yes. Moet ik hem denk ik vertellen dat ik 100 autorijlessen heb gehad. Hoe ziet jouw Daras Rietstruck chauffeur eruit? Je komt om 6 uur beginnen en dan vervolgens de containers wat gelost zijn, die ga je de stelling in rijden. Hey, let's go. Ja, oh. Ja, zo. Oh. Het staat verschrikkelijk schreef. Wat vind je nou het allerleukste aan je baan? We hebben hier heel veel uh, variërende types qua pallets. Van groot naar klein, van lang naar breed. Veel, veel verschillende hoogtes. Het is uh, iedere keer weer een uitdaging als zich. Ik vind het echt een stuk lastiger dan ik had verwacht. Ja, dat nou horen we wel vaker. Ja. Ja. ja. Het is de hoogte en de honderd dingen tegelijk doen. En ik had het een beetje onderschat. Nou, bij deze mag je de opdracht doen. Deze mag je zelf op de pallet zetten. En ze moeten allemaal heel blijven. maar als mogen ook weer naar beneden, hè? want ik heb uh, zin in een gebakken eentje voor vanavond. Ga dat <lacht> het achteruit. Dankjewel. Ik vond het echt geweldig vandaag. Ik mis wel een beetje het ruimtelijk inzicht dat je nodig hebt voor deze baan. Klopt, klopt. Verder moet je natuurlijk behendig kunnen rijden met die reach truck. Je ja. moet dat certificaat hebben. Je moet hard werken, je moet secuur werken, oplossingsgericht zijn. Ja. Ik wil je lekker bedanken voor vandaag. Ook bedankt. We gaan lekker naar huis. Ik <laughs> ben Oh ja, je moet ook denken aan je veiligheid.